Vandaag gaan we weer wat leuks maken, namelijk een stormwolklamp. Een stormwolklamp. Een stormwolklamp. Jezus, wat een moeilijk woord. Vandaag gaan we weer wat leuks maken, namelijk een stormwolklamp. Yes. Uh, deze lamp ben ik meerdere keer tegengekomen op het internet. En ik denk iedere keer van, dat moet ik echt zelf van maken. En de spullen heb ik eigenlijk al heel lang geleden in huis gemaakt. Maar ik kan er maar niet van om te maken. Vandaag is het zover, vandaag ga ik hem maken en uh, dat ga ik jullie laten zien. En ik ga ook uitleggen hoe ik het heb gedaan. Wat heb je hiervoor nodig? Niet zo heel erg veel, maar je hebt wel van één ingrediënt heel erg veel nodig: uh, namelijk watjes. Ik heb zes pakken gehaald en toen ze op, helaas. Dus ik hoop dat ik genoeg heb, maar ik denk het wel. Daarnaast heb je nog lijm nodig. Ik heb in veel handleidingen gezien dat mensen een lijmpistool gebruiken. Ik heb er wel eentje, maar die is een beetje onhandig. En ik weet eigenlijk wel zeker dat het met gewoon simpele hobbylijm ook gaat lukken. En mocht het nou niet lukken, dan pak ik gewoon een lijmpistool erbij. En dan gaan we het daarmee doen. En als laatste. Uh, ja, de basis voor je lamp. Gewoon zo'n hele simpele papieren uitvouwlamp van de Ikea. Kost een paar euro. Uh, ik moet hem nog even in elkaar zetten. Kijk zo, dat is hem al. Oké, okay, het proces is heel erg makkelijk. Uh, wat je namelijk gaat doen, is de watten ga je hier opplakken. En uh, die moet je natuurlijk een beetje uit elkaar trekken en een beetje vorm geven. En dat is ook het leuke van deze lamp. Geen enkele lamp die zal hetzelfde worden. Iedere lamp is anders. Ik moet die Nee, ik moet niet eens. Oké, okay. kijk mee. Oké, okay, dat ding begint wel vorm te krijgen. Maar wat echt een heel groot nadeel is, is dat uh, de hele kleine stukjes watjes loskomen. Dus mijn neus jeukt de hele tijd en daarom zie je me ook de hele tijd krabben. Dat is echt niet chill. Maar we zijn bijna klaar. Ik moet nog één kant eventjes doen. Hier aan de onderkant moet ik nog even fixen. En daarna gaan we er echt vorm in brengen. Het ziet er nou uit als een groot uh, hangende schaap zo. Maar dat maakt niet uit. Komt helemaal goed. Oké, okay, ons hangende schaap is klaar. Uh, nu moet het natuurlijk een beetje van wolk gaan lijken. Het moet nog een beetje droog en mijn handen zijn helemaal vies zoals je kan zien. Maar ondertussen kan je wel vast een klein beetje die watjes voorzichtig aan elkaar trekken. Iets verder, zodat het uh, wat meer gaat leven. En als je nou nog kleine stukjes hebt die niet bedekt zijn, dan kan je die opvullen met kleine stukjes watjes natuurlijk. Zorg ervoor dat het mooi, ja, zo mooi bedekt mogelijk is. Oké, okay, nu gaan we even wachten totdat hij droog is. Even een kwartiertje. En dan uh, daarna gaan we aan de zijkant gaan we nog een, een stuk maken, zodat het echt meer vorm krijgt als een wolk. Tijd voor ronde 2. Ik heb hier nog wat watjes. Ik heb ze al wat opgebroken en zo, En die gaan we nu aan de zijkant vooral doen. Maar waarom aan de zijkant? Dan krijg je echt een beetje een vorm. Uh, nogmaals, het is natuurlijk de bedoeling dat je er zelf het mooist van maakt. Maar ja, ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk te, te laten lijken op een wolk. Oké, okay, ik vind eigenlijk dat hij wel klaar is. Ik heb hem expres een beetje oneven gemaakt. Want het is natuurlijk geen enkele wolk die helemaal even is. Dus hij is hier wat dikker. En uh, ik vind hem eigenlijk best wel cool zo. Je zou er nog voor kunnen kiezen uh, wat kleine lampjons nog aan de zijkant te doen. Hè, om hem nog, ja, nog wat meer vorm te geven. Maar uh, ik hou het bij één grote lampjons die ik lekker heb beplakt met, uh, met watten. Het moet nog een klein beetje drogen. Maar het is nu tijd om, uh, om de lamp erin te hangen. Nou, dit is de lamp dus. Ziet er goed uit. Uh, het is tijd om hem op te hangen. Dat gaan we niet hier doen. Dat gaan we bij mij thuis doen. Uh, de fitting voor de lamp ligt in de auto, die heb je natuurlijk wel nodig. die moet er een lampje kunnen draaien. Dus uh, ja, we gaan naar mij toe. Zoals je ziet hangt de lamp. Uh, ik ben in totaal ongeveer een uurtje mee bezig geweest. Ik heb me even een nachtje laten drogen, want uh, ja, je wilt niet dat die watjes er weer afvallen. Mijn moeder vindt het heel belangrijk om te weten dat er een ledlamp in hangt, want daardoor vliegt hij ook niet in de fik. Uh, doe je het met een gloeilamp dan kan het nog wel eens te heet worden, dus doe het met een ledlamp. Vond jij deze video nou handig? Vond je hem leuk? Vergeet dat niet te abonneren door eventjes op die knopje rond te drukken. Geef ook even een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter en dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video van Handig. Dat is handig!